Youngblood's Mineral Primer is een primer die je aanbrengt voor je foundation. Deze primer is verrijkt met vitamine A en E en heeft een anti-aging werking op je huid. Ook zorgt deze primer ervoor dat je foundation en make-up de hele dag stralen blijft zitten en je huid niet gaat glanzen. Hij is toepasbaar voor ieder huidtype. Je kunt het beste deze primer of met je vingertoppen aanbrengen of met een foundation kwast. Ik kies voor de foundation kwast. Ik laat je zien hoe dat moet.